Amerikanen zijn gek op het geven van tips. Voor je dus. Het is bijna een nationale hobby. Ik laat je even een lijst zien met diensten waarbij je eigen verplicht bent om te tippen. Hoewel, dat lijkt binnenkort te veranderen. In een referendum hebben kiezers in Washington ervoor gekozen het fooie-systeem in restaurants op te heffen. Het huidige systeem, obers verdienen maar zo'n 3 dollar per uur, maar ze mogen alle fooien houden. En dat loopt snel op met zo'n 20% per rekening. Het nieuwe systeem, obers krijgen een minimumloon van 15 dollar per uur, maar fooien zijn niet meer verplicht. Er is nogal veel weerstand. Zo zijn alle politici tegen. Waarschuwen restauranteigenaren dat de prijzen omhoog zullen gaan. Want ja, hogere loonkosten. En ook veel obers zijn tegen het plan. Zij zijn bang dat ze zonder fooien uiteindelijk minder zullen verdienen. If you're just making minimum wage or making a salary, there is no incentive to perform better when it's business. That's the great thing about our systeem is if you're busting your ass and you're selling more and making more money, then that is directly related at the end of the day with how much money you take home. Dus so als de prijzen gaan up, en de mensen nogal naar de mensen, zullen ze meestal less frequent gaan. als ik 13 bucks voor een kweekje heb, dan ga ik een keer keer per week en twee keer. Ik denk dat veel plekken uit het business gaan. Of het leest significanter. Toch zal de politiek iets moeten bedenken om de uitslag van het referendum te respecteren. De kans dat voor je helemaal verdwijnen, die lijkt klein. Vanuit Washington, als weer weekblad. Super bedankt voor het kijken. Wil je alle video's vanuit Amerika zien? Abonneer dan ook op ons YouTube-kanaal.